Volgens mij ben ik nu te horen. Nou, er was nog even een foutje met de, uh, met de microfoon. Dus uh, nou goed, dan uh, kan ik even opnieuw beginnen. Ik zal even mijn scherm delen. Als het goed is, uh, zien jullie uh, zowel mijzelf als mijn uh, collega uh, Peter Havkens. Uh, wij zitten samen in het uh, Trust and Identity Team. Van. Uh, uh, uh, Surf, uh, Surf. Ja, Surf. Trust and Identity team. Uh, ik ben product manager voor. Uh, Surf voor uh, Eduardy. En uh, Peter is uh, technisch product manager voor. Uh, Eduardie. Uh, en samen willen we jullie door een aantal uh, zaken heen lopen. die we. Uh, die we al gebouwd hebben de laatste tijd. Um, maar het leuke vinden we altijd wel. om even te kijken. wat voor een uh, vlees we in de kuip hebben. Uh, daarom doen we altijd heel even een uh, heel korte uh, Mentimeter. Uh, dus als het goed is, uh, uh, kunnen jullie eventjes uh, of die, die, uh, die QR-codes scannen, of even naar, naar menti.com gaan en, uh, en de code invoeren. De code is uh, 1205-1235. Uh, dus dan uh, probeer dat eventjes. Uh, ik zal heel even geduld hebben. Uh, Voordat jullie daarin zitten. En dan gaan we gewoon even verder. Um, de eerste vraag is eigenlijk altijd van wat, uh, wat is je achtergrond? Waar kom je vandaan? Uh, van wat voor een instelling? Uh, ja, als je geen uh, scanner bij de hand hebt, dan kun je even naar menti.com gaan. Hè? En uh, de code, uh, wat was de code ook alweer? Die staat nu niet meer in beeld, zie ik. De Code leidt ook tot de QR-code. Ah, even, kijken. Als ik... even kijken, ik had hier ergens in een linkje staan als het goed is. Ik zal deze link even in de uh, chat zetten. Als jullie naar de link in de chat gaan, kun je alsnog uh, hopelijk uh, bij deze menti. En ik zie inderdaad al wel dat mensen al wel, uh, uh, kijk, mooie HBO-WO vergelijk. Mooi 50-50, kijk eens, ideaal. Uh, en dan ook een van de vragen aan jullie, wat we ook, uh, kijk, dienstverlener, die komt ook nog bij. Um, en ook een van de dingen die we benieuwd zijn uh, is, uh, hoe zien jullie dat over vijf jaar? Denken jullie dat over vijf jaar, uh, uh, hoe loggen studenten in bij een instelling? Uh, het, bij diensten. Uh, is dat met een uh, DigiD, is dat met een uh, social account, is dat met een EduID, of is dat met een instellingsaccount? Uh, of zie je dat toch nog op een andere manier? Dus ik ben wel benieuwd uh, hoe, uh, hoe jullie daarover denken. Ja. En op zich, hè, in een tijdschaal is natuurlijk vijf jaar relatief kort. Uh, dus... Uh, uh, Zeker als je, als je volledige omslag naar iets als e zou willen maken, dan uh, is misschien vijf jaar zelfs wel te kort. Maar, uh, maar goed, we zien in ieder geval uh, al zes uh, uh, personen denken toch nog de instellingsaccount. Dat verbaast me op niks. Maar toch een aantal die zeggen e dus dat, uh, dat vind ik heel mooi om, uh, om te zien. Uh, dat zijn de voorlopers, zullen we dan maar zeggen. Um, Oké, okay, mooi dat we dat even weten. Dat, uh, laat het nog even openstaan, je menti. En dan gaan we eventjes uh, door met... Uh, met onze, met ons verhaal wat we willen vertellen. Uh, een van de dingen die ik net al aankondigde in de plenaire sessie hè, is uh, van, we hebben natuurlijk allerlei functies toegevoegd uh, de laatste tijd uh, in, uh, in de huidige Eduardie. En we hebben ook een aantal plannen die we willen gaan uitvoeren in het komende jaar. Uh, en eigenlijk wat er wel leuk leek is dat als we de oorspronkelijke principes van, uh, van Eduardie nemen, uh, dan kun je zeggen oké okay, nou dan hebben we... Zo'n principe of kenmerk. Hoe hebben we dat dan uh, aangepakt? Wat is de technische implementatie daarvan? Um, en uh, hoe, wordt dat, hoe zou je dat kunnen gebruiken? Hoe wordt het gebruikt? En hoe zou je het kunnen gebruiken? Uh, en dan ook nog even dat, die, die specifieke functionaliteit ook laten zien in, in, in een demo voorbeeld. Uh, die demo, dat zal mijn collega Peter Havikus doen. Uh, dus ik zal dat... Uh, voor ieder kenmerk uh, even, even aantonen of aan, laten zien hoe dat we dat uh, hebben aangepakt en een voorbeeld erbij noemen. En dan zal Peter het heel even overnemen om een, uh, om een demo te laten zien. En zo schakelen we een beetje heen en weer. Ik hoop dat dat uh, allemaal heel soepel gaat. We hebben dat een beetje geoefend. Um, en natuurlijk als jullie vragen hebben. Uh, kijk, we zijn met een relatief klein gezelschap. Uh, dus als je vragen hebt, stel ze gerust even in de chat. Of als je een hele brandende vraag hebt, uh, kun je mezelf even onderbreken. Dat vind ik prima. Uh, helemaal niet erg. Uh, dan kunnen we dat heel even adresseren. Uh, en dan uh, ga ik in ieder geval even verder. Uh, even kijken. Nou, wat waren die, uh, die verschillende kenmerken die we hadden uh, van Eduardie? Um, we, we beginnen eigenlijk bovenaan. Eduardie uh, is eigenlijk bedoeld als een uh, digitale identiteit voor een persoon. En dat is niet verder gedefinieerd van wat dan een persoon is. Dus in principe is het iedereen. Uh, we richten ons natuurlijk wel een beetje op uh, onderwijs uh, en onderzoek. Um, hè, een van de andere principes was de regie van de persoon zelf. Dus dat iemand zelf inzicht heeft in, uh, in, uh, in wat er gebeurt met zijn eduardie. Hoe, uh, um, uh, hoe dat ik zie dat uh, uh, mijn gegevens gebruikt worden. Dat ik toestemming kan geven, dat ik die ook kan intrekken. Uh, dat soort waardes. Een leven lang bruikbaar. Ja, bij dat principe zal ik niet heel lang uh, uh, stil blijven staan. Nou, dat is gewoon een kwestie van niet opheffen. Uh, de privacy respecteren. Dat is natuurlijk altijd wel een hele, hele bijzondere. Daar hebben we ook bijzondere technische oplossingen voor bedacht. Dus die laat ik jullie uh, dadelijk graag zien. Betrouwbaarheid is natuurlijk bela erg belangrijk. Als iedereen een, uh, een eduwer die kan aanmaken. Dan is het natuurlijk belangrijk om te weten wat voor persoon dat is. Hoewel we ook soms use cases zien van instellingen die dat minder belangrijk vinden. Die vinden bijvoorbeeld alleen autorisatie belangrijk. Uh, als ik maar de juiste persoon heb. Uh, ik geef iemand een autorisatie, maar of dat zijn identiteit dan betrouwbaar is waarmee die inlogt, dat is dan wat minder van belang. En als laatste dat verrijken met de gegevens uit de uh, externe bron. Uh, dus ook wat je hier ziet is, uh, is erg uh, regie van de persoon zelf. Uh, uh, en uh, ik zie al een vraag van, uh, van Dick. Uh, kan ik zelf als alumnus uh, van een universiteit in Ederwoordie aan, aanvragen? Je, nou je hebt ook een persoon, dus iedereen kan er een aanmaken. Dus ook Dick, uh, klopt, uh, jij kan het ook uh, uh, doen. Uh, ik ga even één uh, uh, voor één uh, deze langs. Uh, en dan kunnen we zien wat we, wat we precies hebben geïmplementeerd daarvoor. Nou, als je kijkt uh, naar digitale identiteit voor een persoon. Ja, eigenlijk als je dat afpelt, hè, dan is het eigenlijk... Uh, uh, hebben we met Edoi die ons best gedaan om een heel eenvoudig systeem te maken waarmee je zelf een account kunt aanmaken. En dat account zit dan dus in de EDWID Identity Provider en die Identity Provider is gekoppeld aan SurfConnect. Uh, dus uh, wil nog niet zeggen dat je met dat EDWID ook direct toegang hebt tot heel veel diensten, want het is nog altijd zo dat uh, op dat moment die dienst EDWID moet uh, toestaan als Identity Provider. Uh, maar als je dat doet, dan heb je in potentie, kun je tot de voordeur komen van zo'n uh, zo dienst met een EDWID. En uh, wat ik zei, iedereen kan dat doen. Uh, eigenlijk de enige voorwaarde die je in het start van een EWD aanmaak hebt, is dat je e-mail in, uh, invoert uh, uh, en dat we verificatie van het e-mailadres doen, zodat we in ieder geval weten hoe we met je moeten communiceren. Uh, en je kunt op dat moment eigenlijk op verschillende manieren een login aanmaken. Uh, een van de standaard manieren die dan altijd al meteen werkt is een e-mail link. Uh, dus op het moment dat je wil inloggen, wordt er een, uh, een mailtje verstuurd met een uh, login link. En als je daarop klikt, ben je ingelogd. Uh, maar je kunt natuurlijk ook een, een wachtwoord aanmaken. Uh, en daarnaast hebben we sinds, uh, sinds een tijdje ook uh, uh, de standaard web en FIDO2 toegevoegd. En eigenlijk is dat een uh, gestandaardiseerde manier om uh, um, uh, een authenticatie te kunnen uitvoeren. Uh, en een sterkere authenticatie. Dus je kunt dan bijvoorbeeld... Um, uh, je vingerafdruk, kijk ik heb een Macbook bijvoorbeeld met een vingerafdrukscanner uh, en dan kan ik mijn vingerafdruk gebruiken om in te loggen. Uh, maar op een, uh, een, uh, een iPhone bijvoorbeeld zou je, je Face ID uh, kunnen gebruiken. Maar je kunt ook nog een uh, YubiKey gebruiken, gewoon een hardware sleutel die dit ondersteunt uh, uh, en dan kun je ook inloggen. Dus uh, dat maakt het loginproces uh, alleen uh, veel eenvoudiger. Maar wat we nog steeds uh, uh, toe willen voegen is eigenlijk MFA. En uh, ons plan is eigenlijk om multifactor-authenticatie in de vorm van passwordless login toe te gaan voegen. Uh, we zijn nu een plan aan het ontwikkelen om dat te gaan doen. Uh, en dat zie je eigenlijk ook met, uh, met hoe Microsoft uh, dat bijvoorbeeld doet. Uh, die, uh, uh, dan gebruik je eigenlijk een, uh, een app op je mobiele telefoon uh, waarmee je uh, uh, en iets hebt, dat is eigenlijk je mobiele telefoon en een soort pincode of je vingerafdruk of je face ID gebruikt. Dus dat zijn eigenlijk de multifactors die je dan gebruikt. Uh, maar een eindgebruik hoeft dus ook niet meer een wachtwoord als eerste factor in te typen. Dus het is eigenlijk um, uh, weg met het wachtwoord uh, idee. Uh, en daar zijn we nu uh, de plannen voor aan het maken om dat toe te kunnen voegen. Uh, dus uh, hopelijk uh, gaat, dat, uh, gaat dat snel. Ja, wat, uh, hoe, hoe kun je dat dan al gebruiken? Nou, dat is natuurlijk gastgebruik, uh, gastoegang. Dat is uh, wat veel mensen uh, uh, het al voor gebruiken. Um, of een account wat onafhankelijk is van een instelling. En dan kom je bijvoorbeeld al bij uh, EDU badges. dat zijn micro-credentials, uh, die uitgedeeld worden aan een persoon, aan een student. Uh, uh, ja, op welke identiteit doe je dat dan? Maar zij uh, hebben daar logischerwijs gekozen voor EduID, uh, omdat EduID ook niet uh, afhankelijk is van je instellingsaccount. als je instellingsaccount opgeheven is, dan blijft dat EduID bestaan en blijf je toegang hebben tot jouw uh, micro-credentials die in EduBadges zijn opgeslagen. Um, dus op die manier kun je ook een instellingsonafhankelijk account gebruiken. Um, en ik denk dat we. Um, ik ben even aan het kijken of dat er specifieke vragen zijn uh, die ik hier zou kunnen beantwoorden. de meeste vragen zijn Het de, de belangrijkste vraag was. Uh, wat is een instellingsaccount. in instellings-e-mailadres gebruikt. Um, dat is niet de bedoeling. Ik word tegenwoordig zelfs voor gewaarschuwd Dat dat niet te doen. Want de bedoeling is dat je. die ook meeneemt als je niet meer. Ja. ja, daar zitten wat risico's aan. Hè. Mensen zijn soms misschien uh, geneigd om dat te gebruiken. Daarom hebben we uh, uh, daar ook een waarschuwing op gezet uh, om dat vooral niet te doen. Uh, ja. uh, ik zie ook nog een vraag van Fabian. Moet er dan niet voornamelijk op bio biometrische gegevens worden gestuurd? Ik weet niet precies wat je bedoelt. Uh, maar de, de, de biometrie dus die gebruikt wordt, bijvoorbeeld je vingerafdruk of, uh, of uh, je face ID, die blijven altijd binnen het apparaat zelf. Uh, die zullen nooit uh, uh, bij EDUID of bij SurfConnect terechtkomen. Dat is, meestal wordt je vingerafdruk en je face ID eigenlijk alleen gebruikt om een geheim, een sleutel te, te, te, te unlocken eigenlijk op je device. En met dat sleutel wordt uiteindelijk uh, uh, uh, eigenlijk onder water ingelogd. Dus het is niet zo dat, uh, dat die biometrische gegevens uh, gaan zwerven of zo. Die blijven altijd op het device zelf. Uh, maar ik denk even dat het een leuk moment is om uh, over te schakelen naar uh, Peter Havekus. Uh, ja. Om een demo te laten zien van hoe, hoe ziet het er nou uit een, uh, een digitale identiteit aanmaken binnen Eduardie. Ja, gaan we dat doen. Even van applicatie wisselen. Kijken met de techniek ook allemaal goed zit. Maar... Nu begint het. 1, 2. Oh, het delen van Peter Scherberma. <laughs> Altijd hè? Peter, kan je iets duidelijker praten, want je bent onverstaanbaar. In elk geval voor mij, ik weet niet of je de enige bent. Nou, wat dichter bij de microfoon zit. beter. Dus Oh. Jeugd beter, ja. Dat is het even van deze dingen. Juist, nu hebben we wel beeld. Maak hem nog iets groter uh, als je wil. Kom uh, aan, plus. Dat bedoel ik. Met het juiste scherm. Kijk. Als je dan... naar eduhartier.nl gaat, dan uh, kom je al uh, terecht op onze, op onze omgeving, de voorkant van eduhartier meest meeste gebruikers zullen via andere routes bij EDUID uitkomen om de eerst aan te maken. Dit is wat je nu al kunt doen. En hier kun je behalve jouw eigen EDUID bekijken ook een EDUID aanvragen. En zoals zei, het ene wat je daarvoor nodig hebt is een e-mailadres. Een e Ik heb uh, voor de demo een e-mailaccount e aangemaakt. Dat wordt gevraagd om een uh, naam op te geven. En dat is alles wat je nodig hebt om een uh, e-ID aan te vragen. Hij zegt nu, nou, dat is een mailtje gestuurd naar, jou, uh, naar jouw e-mailaccount. Bijzonder even een het winkel. Je hebt je mailaccount e een e aangevraagd. Wil je deze bevestigen? Nou, wil ik wel. De e-ID is geactiveerd. Mocht u nu onderweg zijn geweest naar een dienst die mij vroeger om met EDUID in te loggen had een oké, mag ik nog geen mogelijkheid nu naar de dienst gestuurd, omdat ik nou bij die zelf ben begonnen, kom ik nou op de beheeromgeving van van terecht. het Zo eenvoudig is het om EDUID aan te maken. Je, hebt ook een, je hoeft geen wachtwoord in te kiezen, je hoeft niet meer informatie dan dit alleen te geven. En zo kun je EDUID die al gaan gebruiken. Mocht je nu wel een wachtwoord willen gebruiken, dan kun je die hier toevoegen. Bij, Persoonlijke info, bij mijn beveiliging. Beveiliging staat de manier waarop het nu inlog. Dus het e-mailtje naar mijn gmailadres, naar mijn privéadres. Dat is een magische link. Ik kan een uh, wachtwoord toevoegen en ik kan een beveiligingscode toevoegen. Wachtwoord toevoegen, heel ja. eenvoudig. Mm -hmm. Ik moet het wel tegen zelf natuurlijk. Zo, nu kan ik voortaan bij het inloggen kiezen of ik met een link wil inloggen of met een wachtwoord wil inloggen. Om het nog wat makkelijker na te maken, heb ik ook nog een, een hardware sleutel. Dat kan ook een, een Android of iPhone toestel zijn. Ik heb toevallig ook zo'n sleutel voor andere toepassingen. En hier zit ook de knopje om een beveiligingssleutel toe te voegen. Ik geef hem een naam, want je kunt meerdere toevoegen. Dit is een uh, YubiKey. Start. Hier gaat een beveiligingsleutel toevoegen. Er komt nog een extra uitleg. En nu vraagt mijn browser, nou, vind je het goed dat deze site jouw sleutel gebruikt? Ik moet het met mijn vingers erop drukken. En voordat kan ik met mijn beveiligingstel inloggen. Um, als ik nu uitlog, gaat het misschien niet goed, dus ik ga even ideen. Oké, okay, ik ga het inloggen om laten zien. En nou, ja. dus het is dus nu opnieuw wel uh, voor een willekeurig dienst uh, in gaan worden, dan zal ik vragen wat mijn wachtwoord is en wat mijn e-mailadres is. Uh, omdat ik de vorige keer met de magische link heb ingelogd, bij het aanmaken staat die als default. maar ik kan wel ook zeggen: van nou ik wil met een nummer inloggen. Of ik wil met een uh, wachtwoord inloggen. wachtwoord zou we vragen: het wachtwoord, als ik kies voor de nummer kan ik zeggen: uh, log maar in. vraag me trouwens opnieuw om mijn sleutel te gebruiken. En ik ben ingelogd. Dat is eigenlijk uh, de manier waarop uh, Eduard die als uh, pure identity provider te gebruiken is. Dus dat is uh, het eerste wat hij hebben opgelegd. Ja, dank Peter. Ik denk dat um, uh, uh, dat al heel mooi laat zien hoe dat je hoe dat je een account kunt aanmaken. Uh, ik zag al wat vragen in de chat. Uh, die gaan over betrouwbaarheid, uh, zag ik. Uh, daar komen we zo meteen even op. Uh, eigenlijk de volgende stappen uh, die ik zou uh, willen laten zien is uh, okay, uh, privacy. Uh, hè, wat uh, wat uh, wat doen we eigenlijk aan privacy? Ja, natuurlijk uh, kun je uh, uh, Eduardie gebruiken voor, uh, om login bij een dienst te doen. Uh, maar eigenlijk het mooie is op dit moment, zoals we het nu geïmplementeerd hebben, is dat eigenlijk iedere dienst waar je op inlogt, krijgt een ander pseudoniem. Um, uh, en dat doen we eigenlijk zodat die diensten onderling uh, geen profiel uh, kunnen opbouwen. Uh, dus iedere dienst krijgt een aparte uh, uh, Eduardie pseudoniem. Um, en daarmee uh, uh, zijn we dus juist heel erg privacyvriendelijk. Het, het, het veroorzaakt soms ook wel weer eens problemen, hè. als je als instelling een aantal diensten hebt die een gezamenlijke identifier wil, uh, uh, dan wil je eigenlijk ook een gezamenlijke EDOID hebben. Uh, we zijn nu ook bezig om te kijken hoe dat we dat uh, uh, goed, uh, goed moeten uh, faciliteren en SurfConnect heeft daar al een paar uh, features voor, uh, dus ik denk dat we daarop uh, mee kunnen liften, uh, maar dat is dus optimale privacy. En we moeten daar natuurlijk een soort afweging maken tussen wat is bruikbaar en wat is privacy. Dus dan zijn we ook uh, benieuwd naar jullie, uh, naar jullie ideeën. Een andere feature die we voor privacy hebben ingebracht is dat je je eigen data kunt downloaden. Dus eigenlijk alle data die wij uh, in EdoID van jou hebben, uh, kun je downloaden. In een gestructureerde manier. Um, en het is dan ook mogelijk om uh, je account te verwijderen. Uh, en dan verwijderen we ook uh, je gegevens. Um, het mooie is eigenlijk dat, uh, dat die, uh, uh, die pseudoniemen die gebruiken we, bijvoorbeeld dus ook bij de pilot Student Mobiliteit van uh, um, de Universiteit Utrecht, Wageningen en uh, Eindhoven. die samen dus uh, het, uh, het uh, volgen van vakken bij elkaar uh, heel makkelijk willen laten, laten zijn voor, uh, voor studenten. In ieder geval ook in die administratieve inschrijven en het terugmelden van het resultaat. Uh, wat we daar dus ook doen, en daar toetsen we dit dus ook echt. Bijvoorbeeld uh, um, als een student van de Universiteit Utrecht bij de Universiteit Eindhoven een uh, vak wil volgen, uh, dan doet hij dat ook met Eduardie, uh, geeft hij toestemming dat ze gegevens van zijn thuisinstelling naar zijn uh, uh, uh, gastinstelling uh, overgebracht worden. Uh, maar beide, met, met, met Eduardie krijgen ze dus allebei, uh, de, allebei de universiteit een andere pseudoniem. Dus die zouden, uh, als het twee uh, gewone diensten waren geweest, hadden ze een niet onderlinge profiel kunnen, kunnen opbouwen. Um, en dat zijn we eigenlijk zo in die, uh, in die pilot ook aan het, uh, aan het toetsen. Uh, en ik ga er weer over even naar. Uh, naar uh, Peter. Uh, dan kun je even laten zien uh, hoe dat dat werkt. Ja, ik kan even laten zien wat uh, de, de verschillende identifiers dan blijft te zijn. Ik zou nog een vraag van Dick. Ik vroeg uh, wat kun je doen als iemand onder mijn naam een edu-ID lijkt te hebben aangevraagd? Um, een edu-ID is al gekoppeld aan een privé-mailadres. De, de naam, voornaam, achternaam, die wil je gewoon zelf in, maar de edu-ID is. Je privé-e-mailadres. Niemand zal jouw privéadres adres gebruiken om een Edewa-ID te maken. Aan te maken. Ja, ik denk dat het ook deels uh, uh, ook een relatie heeft met betrouwbaarheid. Uh, daar zal ik zo meteen nog heel even wat over vertellen. Maar voor de presentatie, uh, ik ga naar een willekeurige dienst en ga daar inloggen met mijn Edewa-ID om te laten zien wat dan die uh, identiteit is. Kunnen we nog gaan. iets groter maken voor de mensen thuis? Uh, dan kunnen ze een beetje goed zien wat er gebeurt. Ik uh, ga naar de, de profielpagina van Google Connect, het is eigenlijk gewoon een bedrijkeurige dienst, wat net zo goed in een ELO of een SIS of een uitgever kunnen zijn, maar dit is voor de demonstratie. Ik uh, kies voor de uh, ELO-aarding om in te loggen. Ik ga hier mijn uh, mailadres. Ik ga voor de de demo-leuke houdt eigenlijk een wachtwoord in wat ik net ingesteld heb. Ik ben ingelost op de dienst, en een van de dingen die je daar ziet, behalve mijn gegevens. kun je iets groter maken? Doorgegeven. Ja. Mensen thuis kijken op een heel klein schermpje. Ja, ik heb hier een heel, een heel groot schermpje gekregen. <laughs> uh, wat je hier ziet, is uh, onder andere het uh, edu-ID. Het dus, dus de edu-ID-identifier. Uh, als het aan ons ligt, is dit de enige identifier die we aan de dienst doorgeven. En dus is dus voor elke dienst. Anders. Dus je geeft steeds een ander nummer weg naar alle verschillende diensten. De dienst krijgt wel nog steeds hetzelfde nummer, dus je weet al dat jij een terugkerend te gebruiker bent, maar die zou niet op de achtergrond met andere diensten een profiel kunnen bouwen van dat gegevens. Dus bijvoorbeeld ook bij een, bij een andere dienst inloggen, heb je nog een uh, tweede debugpagina waar ik natuurlijk zonder opnieuw in te loggen naar binnen ga. Dan zie je ook hier een ADO-ID-nummer terugkomen. En voor de mensen met een goed geheugen, ik weet deze begin met een B en de andere begon met een F. En geloof mij, de rest is ook anders. Uh, dus deze twee, verschillende diensten die krijgen verschillende identifier van mij. Ik kan daar wel inloggen, ze hebben wel de gegevens die ze nodig hebben. Ze dus kunnen me nog steeds e mail sturen hebben, maar ze me niet op de achtergrond op mijn identifier achter elkaar, maar aan elkaar relateren. En je ziet ook in mijn uh, eduard profiel als ik daar inlog. Goed, hier nog. Als je naar mijn Edu-ID gaat, dan zie je bij je data en activiteit ook dat ik bij verschillende diensten ben ingelogd. Bij de dienstpagina ingelogd, dan heb ik deze Identifier weggegeven. En ik ben de, bij de profielpagina ingelogd en dan heb ik deze Identifier weggegeven. Als ik denk, ik wil nooit meer iets te maken hebben met deze dienst, deze dienst hoeft mijn nummer nooit meer te gebruiken, kan ik hier mijn inloggegevens verwijderen, verwijder ik dan alleen bij Edu-ID, dus het nummertje en mijn andere profielgegevens die ik aan deze dienst heb doorgegeven, die verwijder ik dan bij de dienst zelf. Kunnen wij niet automatisch de, de informatie verwijderen. Uh, mocht je nou een tijd jouw EDU-ID gebruikt hebben en uh, jouw uh, op willen ruimen. Of inzicht willen hebben in alle data. Hebben we de mogelijkheid toegevoegd om al jouw data te downloaden en dan jouw account helemaal te verwijderen. Klaas is voor de lang leren natuurlijk niet aan te raden, maar voor privacyafweging. Dus het is wel mogelijk om te krijgen. En download die data, geeft een heel eenvoudig, een JSON-bestand, een, een, een technisch bestand, waarin alle informatie staat die wij van je hebben, zodat je inzicht hebt in wat wij over jou weten. En aan welke diensten dat die informatie weggeven. Um, nou, dat was het thema over Oké, okay. pakken we even over. Nou, de volgende item is uh, betrouwbaarheid, uh, wat we uh, uh, als kenmerk van die belangrijk vinden. Uh, op dit moment, uh, bijvoorbeeld betrouwbaarheid is bijvoorbeeld, uh, um, uh, heel belangrijk bijvoorbeeld voor Edu Badges, uh, hè, want je wil, uh, je wil een identiteit hebben waaraan je uh, uh, een micro-credential toekent en dan moet je wel weten aan wie je dat uh, toekent. Uh, dus hoe dat we dat op dit moment uh, kunnen doen, is het uh, EduID wat jij zelf hebt gemaakt, kunnen we linken aan een andere identiteit. Uh, en op dit moment kan dat bijvoorbeeld door te linken aan je instellingsidentiteit. Uh, hè, dus om dat mogelijk te maken, kun je um, uh, in de mijn EduID omgeving, kun je zeggen van ik wil mijn instellingsidentiteit koppelen. Uh, en dan kun je heel eenvoudig, uh, uh, moet je inloggen uh, bij je eigen instellingsidentiteit, uh, eigen instellingsidentity provider. En dan worden een aantal gegevens overgenomen in die a profiel. Uh, die dan ook een, een, een, zeg maar een soort vinkje hebben waardoor die extra betrouwbaar uh, gegevens zijn. Um, en we hebben natuurlijk ook een plan om dat uit te breiden. Want niet iedereen heeft natuurlijk een instellingsidentiteit. Um, en we, zijn, we hebben bijvoorbeeld in onze pilotomgeving hebben we dat ook al uh, gedaan met de IRMA. Uh, en ik weet niet of iedereen dit kent, maar dat is een... Uh, een 'I Reveal My Attributes', daar staat IRMA voor, een initiatief van uh, Radboud Universiteit. Is dat geweest, ondertussen ondergebracht bij het SIDN, waarmee je eigenlijk op je telefoon een uh, soort wallet hebt waar je uh, attributen kunt inladen en die attributen kun je volgens weer vrijgeven. Nou, een van de mogelijkheden van IRMA op dit moment is dat je de burgerlijke stand-attributen van Nederland kunt laden in IRMA. Uh, en die worden met DigiD moet je dat verifiëren. En dan komen die gegevens dus hooggevalideerd in je IRMA-app te staan. En in een dienst zoals Eduardy kun je dus uh, zeggen: van nou, ik wil. bewijs je identiteit maar met IRMA. Geef maar een aantal attributen uh, van de Nederlandse overheid vrij aan IRMA. Uh, sorry, aan Eduardy. En dan weten we in Eduardy uh, betrouwbaarder wie je ook daadwerkelijk bent. Uh, nou, onder water is dat allemaal uh, gesigned en getekend door de Nederlandse overheid. Uh, dus dat is ook uh, heel betrouwbaar. Uh, en daarnaast zijn we ook aan het kijken van, uh, uh, kunnen we misschien een paspoortscan uh, toevoegen? Want IRMA werkt wel leuk met uh, bijvoorbeeld Nederlandse mensen, mensen in Nederland die in de burgerlijke stand zijn geregistreerd. Uh, maar niet met buitenlanders uh, of buitenlandse studenten of buitenlandse onderzoekers. Uh, dan is toch een paspoort of identiteitskaartscan uh, erg handig. Uh, uh, dus we zijn al uh, met Surf Security zijn we dat aan, aan het onderzoeken. Uh, maar we willen die techniek eigenlijk ook uh, gaan inzetten voor, uh, voor uh, nou ja, goed, Die voorbeelden die heb ik al een beetje genoemd. Hè. edu Badges, ook in de pilot-student mobiliteit gebruiken we dit ook. Uh, we, hè, want we willen, we willen graag een, uh, ook daar een betrouwbare identiteit hebben. En ook daar uh, maken we die koppeling op dit moment met de, met de instellingsidentiteit. Uh, dus uh, uh, uh, ja, dat, dat zijn een beetje de, de, de, de huidige status en de plannen. En dan... Uh, kan Peter dat we even laten zien uh, hoe dat eruit ziet. Uh, laten we ook Edu badges gewoon als voorbeeld nemen. Uh, Edu hey, Berksjes, ik ben een student en ik, uh, ik heb een bachelor bij in dit geval uh, Harvard Example.1 bij een, uh, een onderwijsinstelling. Uh, ik heb die best verdiend, maar ik moet die nog wel aanvragen. Ik wil die best natuurlijk niet koppelen aan mijn onderwijsaccount. Want zodra ik klaar ben met mijn hele opleiding, krijg ik een diploma. Maar kan ik dus niet meer bij deze best, zodat ik in in kan loggen. Dus ik ga deze best aanvragen met mijn edu account Ik heb van mijn docent een uh, linkje gekregen naar de best die ik wil gaan aanvragen. En ik moet inloggen om hem aan te vragen. Dus ik ga nu tegen de docent zeggen: ik wil deze best ontvangen uh, met mijn edu account ik ben al ingelogd, dat heb ik net laten zien. En even die zegt nu tegen mij. Wacht even, uh, voordat je verder gaat, deze instelling, ED patches, wil een voornaam en achternaam weten die van een vertrouwde instelling komt. Ik moet nu een account gaan koppelen aan een e mail die om te wijzen dat ik echt deze student ben. Ik zeg, nou eens goed, werkt hier maar. Uh, ik ga inloggen bij de Harvard een voorbeeld IDP. We hear dat that hand pakken. Ik zeg dat Ik ben natuurlijk Peter van Harvard, zoals jullie allemaal weten. Uh, ABID account accountlinking. ik gaat wat informatie naar mij ontvangen. Ik zeg dat is goed. Gelukt. Dat is het is voldaan aan alle voorwaarden. Dus de EduBadges-omgeving heeft gezegd: van deze student gaat me inloggen met zijn EduID. Maar ik wil wel wat meer zekerheid van. Heeft, met het sam met het met, met inlogbericht, heeft hij aangegeven: ik heb meer informatie nodig. En dat heb ik nu al gedaan. Uh, ik heb mijn voornaam en achternaam geverifieerd uh, bij een instelling die vertrouwd wordt. Ik mag gewoon EduBexes. EduBexes krijgt nu al meer informatie van mij. Ik krijg namelijk ook mijn adi-ID en het feit dat ik gelinkt ben. En nu is mijn text aangevraagd. Uh, ook dit zie je weer terug bij mijn adi-ID profiel Nou, de data en activiteit zie je nu ook dat EduBexes van mij informatie heeft ontvangen. En dat ik ook een account gekoppeld heb. Want, bij mijn persoonlijke inval. Nou, had ik nu moeten zien. Ja, dat ik bij een vertrouwde partij ben ingelogd. en dat ik een vertrouwde voor- en achternaam heb. Op deze manier kun je dus de betrouwbaarheid van een EWA. die wat een gebruiker zelf heeft aangemaakt. verhogen. door een te koppelen aan een bestaande instelling. Ja, dankjewel, Peter. Um, ik ga weer even verder. Ik merk wel dat we een beetje. Op moeten schieten, gezien de tijd. Want we moeten volgens mij rond half vier weer terug. Dus ik uh, moet daar even pragmatisch mee omgaan. Uh, ja, dit is eigenlijk wel een, uh, wel een heel belangrijke. We, we stellen juist met Edewa die de student veel meer centraal dan dat er in de klassieke uh, manier, zoals we tot nu toe eigenlijk altijd doen, de instelling veel meer centraal is. Uh, dus uh, de student die ziet ook meer, veel meer wat er gebeurt en moet ook veel meer toestemming geven voor bepaalde zaken. Uh, hij kan dus toestemming geven voor gegevensuitwisseling. Hij kan inzicht in, uh, in verlenen toestemming. En hij uh, uh, kan die ook weer intrekken. Uh, gezien de tijd ga ik even verder. Want als we kijken naar bijvoorbeeld hè, hoe doen we dat uh, uh, binnen de pilot student mobiliteit. Is dit, uh, kan het een uh, redelijk complex plaatje zijn. Maar uh, uh, eigenlijk wat we hier zien. Uh, ik kijk even of dat mijn... Uh, mijn muis zichtbaar is? Nee, mijn muis is niet zichtbaar. Dan moet ik de... Oh, wel zichtbaar. Oh, nou, maar ik zie hem niet. Nou, goed. Um, de onderwijsaanbod site, hè, waar, waar mensen kunnen zien welk onderwijsaanbod er is, uh, daar kunnen mensen gaan zoeken. Er wordt een vak uitgezocht. Uh, uh, en als dat vak uitgezocht is, wordt dat door een edu-broker uh, uh, opgepakt. edubroker edu-broker is generiek. Er kunnen dus meerdere onderwijsaanbod sites zijn en die edu-broker is een generieke... Uh, bijvoorbeeld voor uh, de EU-alliantie van Eindhoven, Wageningen UZ Utrecht zal een andere onderwijsaanbodsite waarschijnlijk hebben dan uh, de LDE, Delft Erasmus uh, uh, samenwerking. Maar gezamenlijk kunnen ze dezelfde eu broker gebruiken. Uiteindelijk start dan een, een, een, een inschrijving bij twee en die wordt uh, gestuurd naar de gastinstelling waar iemand een vak wil volgen. En die gastinstelling zal het eerste zal wat hij doet is dus zeggen van nou ga maar even inloggen. Uh, nou, dat doe je met een via SurfConnect met een uh, Eduardie en bij vijf wordt op dat moment ook meteen consent gevraagd van hé, hey, we gaan een aantal attributen doorgeven aan, uh, aan je gasten uh, IDP, aan de TWE. Uh, maar we zullen ook wat informatie gaan opvragen bij jouw thuisinstelling, de Universiteit Utrecht. En uh, uh, uh, als je vak klaar is, zullen we ook het resultaat terug gaan melden. En zo zie je dat uh, uh, uh, die consent daar gegeven wordt. Um, uh, bij stapje 6 wordt die consent eigenlijk in de vorm van een OAuth token doorgegeven aan de TOE. En de TOE kan dan middels een OAuth verzoek dat, dat de gegevens gaan opvragen bij de Universiteit Utrecht. Uh, daar zit een OAuth token bij uh, en dat wordt, uh, met acht wordt dat gevalideerd door de Universiteit Utrecht van is dit wel een goed token? Uh, klopt het allemaal wel? Um, uh, en de SurfConnect zal inderdaad uh, zeggen van nou, dat, dat klopt en die krijgt een ad-ID terug van die specifieke gebruiker voor de Universiteit Utrecht uh, en zijn uh, accountnaam die hij had bij de Universiteit Utrecht, zodat die student hem, uh, of dat, zodat die instelling hem echt kan opzoeken in zijn eigen OSIRIS. Uh, als dat allemaal goed gegaan is, dan wordt in stapje 10 worden de gegevens van de student teruggegeven aan de thuisinstelling en kan de inschrijving eigenlijk voltooid worden. Daarin stapje 10 zit eigenlijk alle gegevens die nodig zijn voor een inschrijving. Uh, en aan het einde van het uh, uh, um, van de studie, van het vak, uh, kunnen er op dezelfde manier de gegevens uh, van het resultaat ook teruggemeld worden. Wil je het nog even laten zien, Peter? Ik hoop dat we nog twee minuten hebben, maar ik weet dat deze demo in één minuut kan. Nou, ga ik proberen? Ik vind het wel mooi om dat te laten zien. Ik, uh, Dit is dus wat uh, vanaf uh, september live gaat. Uh, uh, en wat is het goed is, de, de, de administratieve systemen heel erg gaat ontlasten bij, uh, uh, bij de deelnemende instellingen. De originele opdracht was om de studenten in één klik in te laten schrijven. En het mooie daarvan is dat je ook heel weinig ziet gebeuren hier. Uh, hier kan een student bladeren door het onderwijs wat een andere instelling aanbiedt. Ik ga daar niet te veel op in. Uh, ik ga dus nu als, uh, kast uh, als student van TU Eindhoven een cursus volgen bij Wageningen. Afrikaanse culturen in de praktijk. Utrecht, Utrecht zien. Maakt niet uit, hè? Bij een andere instelling. <laughs> ik ga registreren. En op dit moment uh, word ik doorgestuurd. En krijg ik te horen. Dat ik nog één minuut heb. Dat is precies genoeg. Dat ik me uh, in ga schrijven voor een vak bij een andere instelling. ik zeg: dat is goed. Ik ga inloggen met mijn EDOIDI om toestemming te geven. Ik ben al ingelogd. Ik geef toestemming om wat informatie door te geven naar de gasten. En dit is het nieuwe stukje. Naast dat ik inlog, geef ik ook toestemming om mijn persoonlijke informatie op te gaan halen en om straks de resultaten weer terug te sturen naar mijn thuisinstelling. En zodra ik zeg allow, kom ik hier terug en word ik op de achtergrond ingeschreven, mijn gegevens worden opgehaald, het SIS van de kastomstelling wordt geïnformeerd en ik ben ingeschreven. Was het binnen één minuut? Klopt. Laat nu vooral even zien in, uh, in uh, Eduardie uh, hoe dat, uh, die toestemming eruit ziet. In, in id zie je nu. Ja, Pagina... dat ik ook toestemming heb gegeven voor deze informatieuitwisseling. Maar nou, Dat is het demo-effect dat is uiteindelijk. Wil, wil je refresh niet? Uh... En, uh, hij verf niet. Um, hier zou je normaal zien dat uh, ik toestemming heb gegeven voor de gegevensuitwisseling en dat ik hier waar ik nu mijn gegevens kan verwijderen ook uh, Toe voor de, de uitwisseling in kan trekken. Gaan we nu in de laatste seconden voor de eerste tijd Oké, dankjewel Peter. Uh, mooi om te zien zo, die demo. Um, nou, uh, ik denk dat het uh, dat het dan tijd is uh, dat jullie uh, teruggaan naar, uh, uh, naar, het, uh, naar de plenaire sessie. Ik had nog een paar andere dingen, maar uh, uh, ik denk dat dit. Uh, dat we het hierbij moeten houden. Uh, ik zou zeggen heel erg bedankt voor jullie, uh, voor jullie aandacht. Als jullie meer willen nemen, weten over EDWID of een keer een telefonisch overleg. Uh, neem even rechtstreeks contact met ons op. Uh, dan kunnen we nog veel meer vertellen. Uh, dankjewel en uh, tot zo in de, in de plenaire sessie.